Hey jongens, um, het is even een tijdje radio gesteld geweest. Want um, ik zat de afgelopen tijd niet zo heel erg lekker in mijn vel en. Um, ja, dat is wel een van de redenen dat ik ook geen video's meer heb gemaakt. Want dan voel ik me niet geïnspireerd. Of um, ik wil zo graag nog betere video's maken. Dat je uiteindelijk soms dat het gewoon niet lukt. <laughs> Om uh, die lat te bereiken die je zelf zo hoog hebt gelegd. <laughs> dus um, nou, dat probeer ik nu een beetje allemaal voor mezelf te zetten. En weer gewoon lekker ja een beetje in het ritme te komen van elke week weer een video. Misschien meer als het lukt. En ja, ik zeg dan gaan we er gewoon weer voor. Dus je van mij voor alles stiltes en... Ik wil gewoon weer nu lekker de draad oppakken en dan komt het weer helemaal goed. <laughs> uh, en zoals jullie zien, ik heb helemaal geen make-up op vandaag. Want uh, we gaan namelijk een masker uitproberen. Dus geen foundation, geen concealer, blush, alles, noem maar op. Uh, want een masker werkt natuurlijk het beste in als je huid gewoon lekker fresh en clean is. En het masker dat we vandaag gaan uitproberen is van Biovene. Ik ken dit merk niet. Uh, het is volgens mij nieuw te verkrijgen bij het kruidvat. En uh, dit is een um, powder to clay mask. Dus een klein masker. En het belooft je huid te de detoxifieren, uh, kleinere poriën te geven en een super glow te geven. Uh, de ingrediënten zijn uh, Australische roze klei, um, granaatappel en mango steen. Een um, klein masker is echt super geschikt voor mensen die een wat vettere huid hebben, of een gecombineerde huid. Maar als je een droge huid hebt, dan moet je dit niet gebruiken. Dan moet je lekker naar een crème masker. En ik geloof dat ze die ook hebben van Biovene. Dus je zou even moeten kijken in het schap um, wat erbij ligt. Maar deze gaan we in ieder geval vandaag uitproberen. Dus ik ben benieuwd. Ik ga even de achterkant voor jullie voorlezen, zodat jullie weten wat de bedoeling is. Oké, okay, how to use... Um, even kijken. Oké, okay, mix... De ingrediënten met anderhalve uh, teaspoon van wa met water. Dus oké, okay, gewoon een klein theelepeltje met water toevoegen. En daar het uh, poeder mee mengen totdat het echt zo'n klein, ma <laughs> klein massa wordt. Uh, vervolgens, using a brush on a clean face. Oké, okay, dus so ik heb hier mijn bakje en ik heb hier een maskerkwast. Uh, dit is echt een speciale maskerkwast die best wel harde haren heeft. Um, wellicht dat ze bij het gaat ook een maskerkwast verkopen of iets dergelijks. Zou je even moeten kijken? Uh, Oké, okay. als je het dan hebt aangebracht, wacht voor 20 minuten of totdat het droog is. En um, je moet met water het masker weer verwijderen. En dat is het hele grappige aan kleinmaskers, Want die drogen dus weer op en dan kun je bijna niet je gezicht bewegen. Ik vind het altijd mega funny. Maar uh, gewoon omdat het heel lekker voelt of zo. Maar, uh, maar ik ben een beetje weird. Dus dat zal het ook wel zijn. Uh, dus dat gaan we doen. Uh, ik, ga, ik heb dus hier dat maskerbakje. En nou ja, op de verpakking staat Real Problem Solver. En ik heb al een beetje onzuiverheden gehad de afgelopen tijd. Ik heb hier nog uh, restanten van twee puistjes die echt midden tussen mijn ogen zaten. Echt. <laughs> dus ik ben wat toe. En een beetje purifying masker. Oké, okay, nou, ik heb de bovenkant ervan afgehaald. Ik ga het nu het geheel mixen. En het ziet er roze uit. Ik ga nu anderhalve theelepel met water toevoegen. Um, ik vond anderhalve theelepel een beetje weinig. Maar volgens mij is het een tablespoon. Even kijken. Mm. Oh nee, teaspoon. Nou, ik heb wat meer water toegevoegd totdat het er maar een egale massa werd. En nu ziet het er ongeveer zo uit. Mooi roze. Oké, okay, even mijn haar vast... Dan zit mijn haar dadelijk onder, dat is niet de bedoeling. Oké, okay. <laughs> nu maar aanbrengen. Wat belangrijk is trouwens, is dat je je ogen altijd vrij laat met kleimaskers. Dus um, deze, dit gebied, dat, um, dat gebruik je gewoon niet. Dus je laat de, het masker echt tot maximaal hier verlopen. Het brengt heel makkelijk op. Dus dat is echt chill. Oké, okay, en ik heb nu één laag gedaan. En ik heb nog wat over. Dus je zou dit gemakkelijk met je vriendin kunnen delen. Um, maar ik ga het gewoon nog net iets dikker aanbrengen. Nadeel daarvan is wel dat het ook langer duurt voordat het helemaal is opgedroogd. Maar dat zien we dan wel weer. Het heeft trouwens geen hele duidelijke geur, Maar ja, het stoort mij niet echt ofzo. Het ruikt ook niet vies. Het is gewoon heel neutraal. Je kunt zelfs nog een stukje hals meenemen als je dat wilt. Dus dat ga ik nu ook even doen. Ik heb alweer gemorst op mijn blouse. Lekker bezig wat. Oké. Okay. <laughs> en nu is het maar afwachten totdat het is opgedroogd. Dus we gaan twintig minuten wachten. En dan... Laat ik het even zien en dan gaan we het er afhalen en dan eens kijken wat er met mijn huid is gebeurd. Hey, <laughs> nee, tot zo! Oké, okay, het masker heeft er nu 20 minuten op gezeten en ik kan bijna niet praten. <laughs> ik heb het gevoel dat als ik nu ga lachen dat het echt het grootste gedeelte op de grond gaat vallen. Dus echt tijd om er af te halen. Je ziet dat sommige gedeeltes zijn echt helemaal droog en andere zijn nog een beetje nat. De gedeeltes die ik dikker had aangebracht. En um, ja, het voelt heel strak. Oké, okay, dus we gaan het er snel afhalen. <lacht> Zo, nou, ik heb het er net afgehaald met een washandje. Het was nog best wel even een werkje. Dat ik het heel dik had aangebracht. Maar ik moet zeggen, ik heb het gewoon lekker met een washandje warm water. En dan gewoon rustig gevreven. En um, ja, je moet oppassen met je haargrens dat je daar ook alles weghaalt. En um, dat je geen plekjes overlaat of wat dan ook. Maar ik, mijn huid voelt echt zo zacht! Het nou, voelt net als een babyhuidje, Echt bizar. Echt heel lekker. Ook de poriën bij mijn neus. Wat altijd een beetje probleemzone voor mij is. Voelt echt zoveel beter. En het voelt gewoon heel erg relaxed. en Ja, ik weet niet. Het voelt heel erg lekker fris. Gewoon alsof je huid helemaal clean is. En uh, ja, het, is, ik, ja het, ik, het valt eigenlijk wel heel goed. Het prikt ook niet. Terwijl ik moest wachten dat het masker eigenlijk zijn werking deed. Um, het dit het helemaal niet, het voelde gewoon best wel relaxed aan. Alleen het voelde dus op een gegeven moment een beetje raar omdat het dan zo droog wordt en het gevoel dat je je gezicht niet meer kunt bewegen. <laughs> maar nu is het echt, ja, volgens mij ziet het er ook best wel gewoon rustig en mooi uit. Dus niet intens of zo, dat je in één keer dat je huid heel erg zo'n, ja hoe zeg je, een optater krijgt van wow, wat gebeurt hier? Maar ja, het voelt heel erg lekker aan en ik denk dat mijn huid er ook wel net iets rustiger uitziet dan aan het begin van deze video. Dus um, ik vind het wel echt uh, fijn masker. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Ik heb ook nog andere maskers van Biovene. Um, een andere kleimasker. een ander retinolmasker. Wat je s'avonds kunt aanbrengen voordat je gaat slapen. Deze twee. En ik heb zelfs nog eentje. Een beetje een ander soort masker. En dus dat is voor je billen. Um, ook het kleinmasker, maar dan in een crème vorm denk ik. Want het voelt kremig. Om je, ja, je billen te tighten en te verjongen. Dus dat is wel echt een heel ander soort masker. Ik denk niet dat ik die ga laten zien in de video, maar ik ga hem wel uitproberen. Dus um, ja, je kunt deze maskers verkrijgen bij het kruidvat. Eén um, masker kost €1,99 en je kunt er drie aanschaffen voor 5 euro. Het zijn mooie prijsjes en het is ook gewoon even lekker voor jezelf. Weet je wel? Even lekker een momentje van ontspanning en even om je huid een boost te geven... Dus ik vind het wel echt aanraden. Dus ik ben wel echt blij. Ik ben heel benieuwd. Hebben jullie maskers die jullie heel erg fijn vinden? Of waarvan je zegt: Nou, dat moet je uitproberen. Laat me weten. vind ik ontzettend leuk. Um, ga jij ze nu uitproberen? Uh, laat me dan weten wat je ervan vindt. En hoe jij het hebt ervaren. Want ja, ik, vond het dus, ik vind het dus wel echt een aanrader. Uh, maar iedereen is verschillend. Dus let me know wat jullie ervan vonden. Nou, en ik hoop ook dat jullie deze video gewoon leuk vonden. En um, nou, ik ga het dus echt weer een beetje proberen. Mezelf een beetje op de peppen om vaker video's te maken. Laten we gewoon proberen eens in de week. En dan probeer ik dat vol te houden. En nou ja, in ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. Geef een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En heb je verder nog vragen, tips, opmerkingen, whatever. Laat het me weten. Daar sta ik heel erg voor open. En um, ja, vergeet niet te abonneren op mijn kanaal als je ze vaker van zulke video's wilt zien. Oké, okay, dan nou wens ik jullie nog een hele fijne dag. En tot de volgende keer. Doeg!